Ik heb hier op school op het spectrum heb ik mijn zoontje Sven en die zit in groep 4. En ik heb een dochter, zij zit in groep 2 en daar gaan ze met veel plezier naartoe. Ik heb twee kinderen hier op school en ik zit zelf ook in de ouderraad. Ik vind het wel belangrijk dat er dingen gedaan worden, niet alleen maar leren, maar ook eens af en toe iets leuks tussendoor. Het is fijn als het uh, laagdrempelig is, net zoals deze koffieochtenden. Uh, dat je zo binnen kan lopen en uh, je vragen kan stellen of je problemen kwijt kan. Met name het uh, Kanjer-project vind ik ook heel belangrijk. Pesten is natuurlijk echt het verschrikkelijkste wat er kan uh, gebeuren op school. Ja, dat ze zeggen van uh, doe je zwarte pet even af of zo." <laughs> Mag u plagen? Nee. En, en wat zegt de tijger met de witte pet dan tegen de vogel? Stop nou, ik wil het niet. Dus we willen ze goed en sterk en stevig naar die middelbare school zien te krijgen. En daar moeten wij het fundament voor leggen. Samen met de ouders. Want wij kunnen het echt in die vijf en een half uur niet alleen. Maar je moet het samen met de ouders doen. En dat vertel ik ook ouders bij een introductiegesprek altijd. Als kinderen zich niet veilig op school voelen, dan presteren ze gewoon minder. Dan kan je er niet uithalen wat erin zit. En zo zijn we op het kopje pedagogisch klimaat terechtgekomen. Het is heel belangrijk dat kinderen... Goed gedijen op school, niet alleen in de klas, maar ook in de gang. De weg naar de kleedkamer, van de gymzaal. Dus elke ruimte waar ze zich bevinden, dat het een prettige sfeer is. En wij zijn toen op drie kernwaarden terechtgekomen. Netjes, aardig en rustig. Dat hebben wij uitgewerkt. Daar moet je met z'n allen achter staan. En wat voor de een geldt, geldt voor de ander. En als de afspraak is dat je het de gang stil bent... Dan moet iedereen zeggen dat, in de, dat, dat je op de gang stil moet zijn. Er is onder andere is de training ingevoerd omdat dat uh, een beetje kinderen verantwoordelijk zijn ten opzichte van elkaar. Maar ook wat kan je wel zeggen tegen, tegen iemand, wat kan je niet zeggen tegen iemand. Dan staan er bijvoorbeeld mensen in de rij en dan zegt de zwarte tegen de andere petten. Geef ruimte, ik heb spoed. We ja, ben Loti nou, Ik vind het een leuke school, omdat je er veel vrienden van kan krijgen. Op deze school is het altijd wel fijn dat er bijna niemand je buiten sluit. Soms gebeuren er wel dingen. Soms doen we rodeo bij de boomstammen en dan valt er iemand heel hard. Ik ga even helpen met opstaan. Ik had vanochtend ook weer zo'n gesprekje. He, dat was een een of de akkefietje met, uh, met spelen. Dan kan je dat dus in de klas kan je dat dus door de kinderen laten uitleggen. Wat voel je nou eigenlijk? Ja, hoe vind je daar hoe dat je erop moet reageren? Hoe moet ik daar als leerkracht op reageren? Ook andere situaties in, in je klas te benoemen. van hé, hey, kijk, maar jij bent te vertrouwen. En niets is zo erg, bijvoorbeeld als je, als je tegen een kind zegt: ja, maar jij, ik kan jou niet vertrouwen. En iedereen wil vertrouwen hebben in zichzelf, in, in, in de kinderen waar hij mee omgaat, en Jij kunt het heel goed aan mij uitleggen. En dan is het belangrijk dat je dat ook met papa en mama gaat bespreken. Een kind gedijt hier vijf en een half uur. En de andere tijd gedijt het kind bij de ouders. Als die samenwerken, dan pak je de totale ontwikkeling en de zorg samen op. Zodat het kind ook doorheeft, hé, hey, wat op school gebeurt, weten mijn ouders ook. Wat er thuis gebeurt, weet school ook. En ik mag bij beide mezelf zijn. Dat is heel recent. Het kind had bijvoorbeeld de illusie dat het lezen op een heel hoog tempo moest. Dus hij voelde ontzettende tijddruk. De ouders gaven aan, nee, jij hoeft niet op tijd te lezen, het gaat erom dat je goed leest. Maar het kind was ervan overtuigd, nee, ik moet het echt op tijd oefenen. Met het kind wordt afgesproken, samen met de juf, geen uh, tijd. Het gaat erom dat jij beter leert lezen en dat je plezier hebt in het lezen. Dat is, een, dat is een programma en dat betekent dat er vooral sociale en vaardigheden staan dan, dan, dan bij. Aan de ene kant heeft een kind mag dat invullen en aan de andere kant moet ik het voor de kinderen invullen. Nou, en dan zie je dus op een gegeven moment worden die twee dingen worden over elkaar heen gelegd om je een inzicht te krijgen wat voelt het kind wat ik niet voel. Maar ik voel me wel eens buitengesloten. En als ik als leerkracht dat niet zie en ik zeg van nou. Het kind wordt helemaal niet buitengesloten en je ziet dat, dus dat dat wel gebeurt. Want dan zit er iets niet goed. Respect. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Dus daarom is dat welbevinden zo belangrijk. Ik wil wel dat eruit halen wat erin zit voor een kind. En als het op sociaal vlak is, wil ik dat graag op sociaal vlak. En als dat dus op, op gymgebied is, wil ik dat op gymvak. En als het op een kennisgebied ligt, wil ik dat op, die, op, op dat vlak. Maar ik wil er wel uitproberen te halen wat erin zit. En dat kan alleen maar als kinderen zich goed lekker in hun vel voelen zitten op school. Mijn eerste leerlingen, die gaan nu studeren, die zijn 20 jaar. Ik vind het fantastisch en ze komen het iedere keer vertellen. En dan zeggen ze ook, ja, mogen we de foto's zien? Ze komen al die foto's en dan krijg je, oh, weet je nog dat? Moest voorlezen, oh, oh wat leuk, je musical. Het is leuk, het is ook dankbaar.